Je luistert naar je upline, je hebt je netwerklijsten netjes ingevuld. Je elevator pitch is kant en klaar, ken je uit je hoofd. Iedereen weet precies wat ze aan je hebben en waar ze voor je, bij jou terecht kunnen. Zelfs je IPA's ben je al erg mee onderweg en toch lijkt er geen schot in te willen komen. Mensen reageren wel, maar nemen niet echt de volgende stap. Of ze lijken gewoon nooit tijd te hebben voor jou. Misschien lijkt het zelfs alsof alles tegen zit. Hoe kan het nou toch dat wanneer je alles doet wat je hoort doen, het toch lijkt alsof het niet lukt? Als dat zo is, dan is het de hoogste tijd om je mindset onder de loep te nemen. Vandaag daarom in deze training hoe je mindset je business kan maken, maar ook hoe die je, je business kan breken. Wil je weten hoe dit werkt? Blijf dan vooral kijken! Hi! Mijn naam is Mariska en ik help netwerkmarketeers op weg in hun business en op social media terwijl ze hun droomleven ontwerpen. En vandaag ga ik het met je hebben dus over mindset. En mindset... Cruciaal is het. Ik heb het op twee manieren eigenlijk ontdekt in mijn leven. De eerste manier was op het moment dat ik vastliep met mijn gezondheid. Ik was al een aantal jaren behoorlijk aan het toppen met mijn gezondheid. En ik moest eigenlijk accepteren bepaalde dingen die niet meer konden in mijn leven. En ja, ik, ik liep vast gewoon op, op kan ik nog meer, is dit alles wat ik nog kan in mijn leven, hoe ga ik dat dan invullen en noem maar op. En... Op zich is er niks mis om iets te accepteren, dus dat wil ik even voorop stellen. Maar op het moment dat ik uh, iets accepteer, wil ik voor mezelf altijd graag zeker weten dat ik wel alles eruit heb gehaald wat erin zit. En ik kwam in aanraking met coaching. En in deze coaching werd ik mij bewust van mijn, mijn eigen mindset. En bijvoorbeeld, uh, een hele belangrijke mindset was dat ik... Uh, vond dat ik niet de deur, althans met moeite de deur uit kon gaan, want stel nou dat er iets zou gebeuren, stel dat ik een aanval zou krijgen terwijl ik aan het autorijden ben bijvoorbeeld en daardoor rijdt misschien wel iemand aan. Deze mindset was zo ontzettend sterk aanwezig, onbewust in eerste instantie, dat ik dus daardoor eigenlijk alle situaties uit de weg ging waar het bij nodig was dat ik in de auto zou moeten stappen om ergens naartoe te gaan. Dus mijn wereld werd of was eigenlijk heel klein, want het begon van oorsprong dat het ook echt niet kon. Maar het werd eigenlijk op een gegeven moment iets wat ik dacht in mijn hoofd niet te kunnen. En toen ik daarvan leerde dat dus die mindset zo ontzettend belangrijk is om verder te komen in het leven, toen dacht ik oké, okay, wat nou als ik mijn mindset verander? Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan en ik heb gewoon gezegd van oké, okay, wat is nou het ergste wat eigenlijk kan gebeuren? Hè? Als je dus daadwerkelijk gaat autorijden en je krijgt een aanval en ik zou dus uh, mijn spray moeten gebruiken onder mijn tong. Wat is het ergste wat zou kunnen gebeuren? Nou oké, okay, het allerergste, hè, dat had ik me al goed kunnen voorstellen, dat was namelijk dat ik iemand overreed en dat wilde ik niet om geweten hebben. Maar... Daartussen zitten natuurlijk enorm veel gradaties, want mijn aanvallen voel ik eigenlijk altijd aankomen. Ik voel op een gegeven moment voel ik, uh, vervelende klachten, waardoor ik dus iets kan ondernemen. Het is tot nu toe nooit zo geweest dat ik niks meer kon. Dus toen bedacht ik, oké, okay, als ik dus ga autorijden en uh, ik zou last krijgen, dan kan ik dus gewoon uh, een parkeerplaats opzoeken... Mijn auto parkeren en wachten tot het overgaat. Of in ieder geval Nitro nitrospray gebruiken. En als het dan al gezakt is, kan ik weer verder rijden. Of dat dan naar huis is of naar de plek van bestemming. Dat maakt dan verder niet uit, maar dat is een plan. Ja, dacht ik toen, hè, dat kopje bleef wel doorgaan. Als ik nou nergens een parkeerplaats heb, wat dan? Dus dat greep ik eigenlijk gelijk aan om vooral dus niet in die auto te stappen. Want stel nou voor dat. En uiteindelijk... Heb ik het gewoon gedaan. En de eerste keer ging het helemaal goed. Geweldig ging het zelfs. Dat gaf me natuurlijk zelfvertrouwen. Waardoor mijn mindset alweer iets minder rigide werd. Met al wat meer... Stond wat meer open voor andere dingen. Dus er zouden ook andere dingen kunnen gebeuren. Positieve dingen bijvoorbeeld. De tweede keer dat ik auto ging rijden. Ging de heenweg heel erg goed. En de terugweg. bom! Ik krijg een aanval. En niet zo'n kleintje ook. En het allereerste was natuurlijk... Toch de schrik. Ik bedoel ik kreeg echt dat het hart in mijn keel ging kloppen. En ik werd. Ja bijna onpasselijk. En net zo snel als dat eigenlijk dat omhoog kwam. Kwam ook de gedachte in mijn hoofd omhoog. Ja maar Mariska je hebt een keus. Je weet wat je moet doen. Je pakt gewoon. Je gaat gewoon rustig ademen. Er gebeurt niks. Ik stond bij het stoplicht. Dus dat hielp, ik stond stil. En ik had zoiets. Oké okay, ik pak mijn spray. Ik ga sprayen. En als het niet tijdig. Uh, onder controle is, dan zet ik mijn gevarenlichten aan. En op dat moment dat ik dat eigenlijk, die stapjes zo in mijn hoofd naar binnen kwamen rollen, want ja, zo kan ik het eigenlijk alleen maar noemen, toen werd voor mij duidelijk, oké, okay, en toen werd ik rustig. Dus het werd duidelijk voor mij, maar ik werd ook rustig. En met dat ik rustig werd en de niet ging werken, kon ik ook gewoon doorrijden. Ik had nog steeds last, dus wat ik deed was gewoon, ik zeg oké, okay, geen gekke dingen nu doen, gewoon je voorganger in de gaten blijven houden. En gewoon doen wat hij doet als hij rent, rem jij rustig en hou gewoon stoplicht in de gaten. Veel meer dan dat kon ik ook niet doen, heb ik gedaan en ik ben gewoon veilig thuisgekomen. Ik heb daarvoor, denk zeker anderhalf jaar, niet durven rijden. En met dat niet dat durfde en ik dus eigenlijk mezelf daar nou ja, helemaal gek mee heb lopen maken, heb ik ook gewoon mijn wereld verkleind. En... Zo werkt het eigenlijk ook in business. Ik heb dus, uh, ben begonnen in juni 2017 en uh, ik uh, heb sowieso de verkeerde focus en ik, nou, een aantal dingen helemaal niet gedaan zoals ik het zou moeten doen, maar ik had op het moment dat ik dus de dingen wel ging doen zoals ik ze te doen, en hoort te doen uh, tussen aanhalingstekens. Hè. Ik heb natuurlijk nog wel altijd een modus gevonden die bij mij past. En dat is altijd belangrijk dat je voor jezelf bepaalt wat bij jou past. Maar ik heb in ieder geval, had ik een modus gevonden. En ik had mijn taken die ik dus uh, ging doen. IPA's en nou, noem het allemaal op. En toch gebeurde er helemaal niks. De mensen die kwamen niet naar me toe. ja, ik heb toch iets te vertellen. Waarom komen ze niet naar me toe? En uh, als ze dan wel kwamen, want ik kreeg gelukkig wel wat meer uh, reactie dan voorheen, dan ja, wilden ze eigenlijk nooit de volgende stap nemen. Maar al gauw werd in een gesprek met een van uh, mijn coaches duidelijk dat uh, ik last had van belemmerende gedachten. Maar wat zijn nou belemmerende gedachten? En belemmerende gedachten, dat zijn gedachten die uh, groeien in het leven tegengaan en tegenhouden en de gedachten ontstaan sowieso zijn ze al ontstaan tot ons zesde jaar want tot en met dat we zes jaar oud zijn hebben we geen filter in ons ja in, in, in onze hersenen waarbij dus alle prikkels die we binnenkrijgen en alle situaties die we horen zien en meekrijgen, daadwerkelijk meekrijgen, dus er wordt niet gefilterd van dit is voor mij, dat is voor mijn moeder, dat is voor mijn vader, of dat gaat over mijn broer, of dat gaat over mijn zus. Nee, wij krijgen gewoon alles binnen en alles associëren we met onszelf. Vandaar dat ook bijvoorbeeld kinderen, kleine kinderen, over het algemeen, wanneer ze onder de zes zijn en ouders gaan uit elkaar, dat ze denken dat het hun schuld is. Omdat... Ze hebben geen idee over de gevoelens en dat soort dingen, dat dat bij hun ouders ligt en dat dat bij hun ouders vandaan komt. Dus ze doen dat gewoon rechtstreeks zelf ja, opnemen. En daar gaan ze actie op ondernemen en ze gaan dus daarbij dingen denken. Op dat moment is dat allemaal binnengekomen. En als daar bijvoorbeeld, uh, daar kunnen een heleboel verschillende dingen zijn, maar ik zal een paar voorbeelden geven om, jullie, ja, om jou op weg te helpen. Uh, als jij bijvoorbeeld je hele leven, maar zeker in je kinderjaren, te horen hebt gekregen dat bijvoorbeeld het geld niet op, op onze rug groeit, hè, als je ouders dat altijd zeiden, dan is dat iets wat waarschijnlijk nu nog steeds in jouw achterhoofd een rol speelt in jouw leven. Jij zal dus bij alle beslissingen die je neemt, ergens een stemmetje hebben, al dan... Wel bewust of onbewust van, hey, uh, het geld groeit ons niet op de rug, dus je moet niet van die gekke dingen doen. Je kan niet dat gaan kopen, want het geld groeit ons niet op ons rug. Of uh, wie voor een dubbeltje geboren is, kan geen kwartje worden. He, als je dat je hele leven gehoord hebt, nou, dan kun je er de donder op zeggen dat jij er heel veel moeite mee gaat hebben om te groeien. Want je kan toch nooit beter worden dan een dubbeltje? Dat zou je toch altijd blijven? Want dat is een heilige overtuiging die heel diep van binnen bij jou is ja, aangemaakt. En die heeft water gekregen en dat is gaan bloeien en dat is gaan groeien. Het is weliswaar onkruid, maar het is wel gaan groeien en bloeien. En, en het is groter geworden en het belemmert je in wat je doet. En zo heb je echt nog veel meer belemmerende gedachten. Want uh, stel iemand heeft een... een, een, een ja, iemand heeft met jou een gesprek aangegaan en die heeft tegen jou gezegd van joh, hé, je hebt een bepaalde droom. Je wil iets bijvoorbeeld bereiken in je leven, je wil misschien meer financiële vrijheid, zodat je eens een keer vaker op vakantie kunt. Of misschien wil je een nieuwe keuken, of misschien heb je een veel grotere droom, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En die zegt tegen jou van joh, ik heb een enorm goede business opportunity voor jou, daar kun je geld mee verdienen, maar ondertussen kun je daarmee ook andere mensen helpen om hun droom waar te maken en geld te verdienen. En daar moet je een initiële investering voor doen, want dat is meestal zo in een netwerkmarketingbedrijf. Je hebt een bepaald product wat je eerst moet aanschaffen, hè? want ja, het is een beetje lastig praten over een product als je het zelf nooit gebruikt hebt. Dus je hebt een initiële instap en dat is variërend bij ieder netwerkmarketingbedrijf wat voor bedrag aan vast zit. Maar dat kan variëren tussen de 50 en tussen de 600, 700 euro. En misschien zelfs nog veel meer. En je weet ergens diep van binnen, dit is het helemaal voor mij. Hier, dit, dit voelt gewoon goed voor mij. Dit product kan ik zelf ook hartstikke goed gebruiken. Daar ga ik ook heel veel plezier van beleven. Of misschien beleef je er al heel veel plezier van. En ja ik wil daar eigenlijk wel geld mee verdienen, want dat lijkt me gewoon helemaal geweldig dat ik eindelijk eens een keer die nieuwe keuken, dat we die kunnen aanschaffen of wat je dus maar wil doen met dat geld. En hè, de vraag wordt je gesteld en het eerste wat je zegt, ja, maar daar heb ik geen geld voor. Is dat echt zo? Heb je daar geen geld voor? Of is het gewoon een belemmerende gedachte? Is het gewoon dat je niet die groei, dat je... Dat je Oerinstinct zegt: Nee, je gaat niet groeien. Nee, nee, nee, we moeten het allemaal bij het oude houden, want dat, dat kennen we. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is ook zo'n bekende, die heel veel mensen in hun leven hebben meegemaakt. Is het daadwerkelijk dat je er geen geld voor hebt? Of misschien denk jij wel: Ja, dat kan ik helemaal niet. Misschien is dat wel iets wat je heel vaak zegt, zelfs: Nee, dat kan ik niet. Is het echt iets wat je niet kan? Of is het dus een belemmerende gedachte die jou ervan weerhoudt het überhaupt te proberen en te kijken of je het wel of niet kunt. Want zeker bij dingen die je nog nooit gedaan hebt, hoe weet je dan of je dat niet kunt? Maar toch zeggen we het. En toch zeggen we, ik weet het niet. En toch zeggen we bijvoorbeeld ook, uh, ik ben het niet waard, want uh, wie ben ik nou? Wie gaat er nou naar mij luisteren? Wat heb ik nou te vertellen? Het zijn allemaal belemmerende gedachten, allemaal voorbeelden van belemmerende gedachten. En er zijn ongetwijfeld wel een paar die je herkent. En weet je wat ik ook heel vaak hoor in de netwerkmarketingbusiness? Ja, maar dan ben ik toch veel te oud voor om nu nog een business te starten. Is dat zo? Wie zegt dat? Dat zegt toch helemaal niemand? Dat zeg jij. Dat zegt jouw gedachten, zegt dat. Maar dat is helemaal nergens op gebaseerd. Want iedereen die een netwerk heeft en iedereen die passie heeft en iedereen die liefde voor een product heeft hierover delen en kan hier geld mee verdienen. Maar ben jij je eigenlijk bewust van die belemmerende gedachten? Ik denk nu ik er een aantal opgenoemd heb dat je best wel een her en her zegt oeh ja daar heb ik ook wel eens last van. Maar ik wil je uitdagen om eens een hele week daarnaar te gaan kijken. Bij iedere gedachte die bij je opkomt, als iemand iets nieuws aanbiedt of als je iets nieuws ziet waarvan je in eerste instantie denkt, oeh, wat leuk, wat is dan de tweede gedachte die daarbij opkomt? Oeh, dat kan ik toch niet of wat moet ik daarmee of doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maakt niet uit welke gedachte er dan opkomt, maar bij iedere mogelijkheid, kans, uh, nieuw iets wat je tegenkomt in je leven of als er iets gevraagd wordt wat onbekend is. Luister dan naar je tweede reactie. Wat is het stemmetje van de belemmerende gedachte? En om het eventjes allemaal bij elkaar te noteren, heb ik voor jou weer een freebie gemaakt. De free on mind freebie heb ik het genoemd. En schrijf daar iedere dag op wat er aan belemmerende gedachten bij jou regelmatig omhoog komt. Dit is om je namelijk bewust te worden, want dat is namelijk het allereerste proces om ermee aan de slag te gaan. Want je denkt misschien, ja dat is allemaal leuk Mariska, die belemmerende gedachte, maar wat doe ik daar dan mee? Want ja, dan weet ik dat, hè, dan heb ik het allemaal opgeschreven. En dan, ja, ik laat je natuurlijk niet hangen, want dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn. Je kan ermee aan de slag en er zijn verschillende manieren. Zelf gebruik ik met heel veel plezier de Aroma Freedom techniek. Dat is een techniek, daar gebruik je essentiële oliën. die uh, zeg maar wat geur en, en uh, geur heb je, je hebt heel vaak associaties met geur van vroeger en noem maar op. Maar we gaan dus op deze manier geur gebruiken om positieve associaties te maken, maar we gaan het ook gebruiken om te helpen oude herinneringen naar boven te laten komen, die volgens uh, eventjes objectief bekeken kunnen worden vanuit jouzelf en waar je dus daar kunt kijken en kunt zeggen van hé, hey, is dit eigenlijk wel van mij? He, want als jouw moeder altijd tegen je heeft geroepen, we hebben geen geldboom in de tuin staan. Dan is dat, dat gevoel van schaarste, is eigenlijk iets wat bij je moeder vandaan komt. Dat komt helemaal niet bij jou vandaan. Dus dat neem je dan onder de loep en dat laat je dan los. Daar heb je ook een andere techniek voor, dat heet EFT. en Dat wordt ook wel tapping genoemd. Dan werk je met uh, tikken op je hoofd en op je handen. Kijk maar even, zoek het maar eens op, op op Facebook. Ook AFT kun je opzoeken op Google. En dan kun je heel veel informatie terugvinden. Voor AFT heb ik ook uh, iemand waar ik je naartoe kan verwijzen die je daarbij kan helpen. Dat zal ik in ieder geval onder hier, onder de video, in de resources schrijven in het artikel. Dan heb je in ieder geval een link waar je naartoe kunt. En waar je met iemand aan de slag kan, één op één of in de groep. Ze dus heeft diverse mogelijkheden. En uh, bij de EFT moet je even zoeken op Google, daar heb ik verder even niemand voor. Nee, lieg ik. Dezelfde persoon moet ook de EFT trouwens. <laughs> en uh, wat je nog meer kunt doen, dat is dan uh, meer eigenlijk iets wat je zelf kunt ondernemen, dus dan hoef je niemand daarvoor in te schakelen, is uh, omdenken. En wat is nou omdenken? Nou, dat moet je zo zien. Um, even een voorbeeld bedenken... Ik ga even op mijn spiekbriefje kijken. Oh ja, ik haal nooit de doelen die ik stel in mijn leven. Stel jezelf dan de volgende vraag. Is dat echt waar? En dan nou komen er vast dingen naar boven zoals, oh ja, maar ik ben geslaagd voor mijn diploma. Ik heb mijn uh, cursus afgemaakt. Ik heb ik doe bijvoorbeeld ik heb besloten dat ik vandaag de was doe en gisteren dat deed en eergisteren dat deed en dat heb ik ook gedaan. Dus hé, hey, doelen maak jij zeker wel waar. Dus het is een generalisering wanneer je zegt, nee ik kan nooit doelen, dat lukt bij mij nooit. Dat is dus niet waar. Op het moment dat je dat dus vaststelt, geef je jezelf ruimte om weer positieve stappen naar voren te gaan zetten. Want je haalt zeg maar het hele, uh, wat is er helemaal niet? Haal je weg en je geeft ademruimte door te zeggen van, oh ja, maar ik heb toen ook ben ik, heb ik wel een doel gehad wat ik gehaald heb en dat doel heb ik ook gehaald. Dus oh, als ik gewoon mezelf kleine doelen stel, dan is het wel haalbaar voor mij. Dat is een manier van omdenken. En een andere is, die ik met heel veel plezier gebruik en ook met heel veel, uh, ja, toch ook wel heel veel resultaat gebruik, is affirmaties. En dan zou je denken, oh nee, maar is dat is echt helemaal niks voor mij. Ik hoor je, echt, ik hoor je. Ik had echt een hekel aan affirmaties. Ik had echt zoiets van dat geneuzel, dat gezweef. Huh, he, heb ik echt helemaal geen zin in. Maar, totdat ik A leerde om goede affirmaties te doen. Want ik zal, oké, okay, ik zal eventjes eerlijk zijn. Ik zal even vertellen waarom ik zo'n hekel aan ze had. In de tijd, toen, jaren geleden met The Secret... Toen stond natuurlijk ook dat je dan affirmaties moest maken en je moest plaatjes opplakken van wat je wilde bereiken. En daar moest je dan iedere dag naar gaan kijken. Wat daar alleen niet bij verteld was, was dat het wel heel belangrijk is, wanneer je dat doet in wat voor, uh, ja hoe zeg je dat nou makkelijkst, uh, op wat voor plek je je bevindt. Qua vrolijkheid. Of je, je je happy voelt. Of dat je je zagrijnig voelt. Of dat je pissig bent. Of noem maar op. Want als jij dus vanuit een hele neutraal gevoel zoals dit. Naar uh, affirmaties. En je zit er naar te kijken. En ze doen je helemaal niks. En uh, je zit ze maar op te dreunen. Omdat je ze op moet dreunen. En uh, je kijkt naar de plaatjes omdat het moet. Dan gebeurt er ook niks. Wat? Tegenovergestelde zelfs. Het kan zelfs zo zijn. Dat je het negatieve aantrekt, want je zit in een bepaalde vibratie en die vibratie trek je aan, want dat is wat affirmaties doen. Affirmaties zorgen ervoor dat je op een bepaalde frequentie gaat vibreren en dat je die, vibratie, sorry, die frequentie gaat aantrekken in het leven. En positieve dingen, dat is altijd op een hoge frequentie en negatieve, sombere, saaie hmm dingen zijn allemaal een lage vibratie. Het is ook vaak een lage tonen, denk daar maar aan. Dan is het, mm, mm, het is allemaal zwaar. Hoge tonen is altijd fris, is hoger, is lichter. Daar kun je misschien een klein beetje aan ophangen of in ieder geval door onthouden. Oké, okay. ik, ik, ik, ik dwaal weer een klein beetje af, dus we gaan weer even terug naar de basis. De, waarom het dus bij mij op. Op een gegeven moment wel ging lukken is het doordat ik dus eerst leerde mijn vibratie te verhogen. Vanuit die verhoogde vibratie de juiste affirmaties op te schrijven die echt bij mij passen. Dus niet, natuurlijk uh, kan, je kan best wel beginnen met affirmaties die je vindt op internet. Maar de sterkste zijn gewoon de affirmaties die je voor jezelf schrijft. En die kun je dus ook heel erg op je business gericht schrijven. En zorg er dan altijd voor dat een affirmatie altijd in de tegenwoordige tijd is en natuurlijk positief. En vermijd vooral de woorden willen, kunnen, nooit, niet, schulden en dat soort dingen. Dus ik geef even een voorbeeld. Dat is als je meer voor je privéleven, maar als je bijvoorbeeld... Hè, geen schulden meer wilt hebben in je leven, dan zeg je dus niet van uh, ik wil schuldenvrij zijn of ik wil geen schulden meer in mijn leven. Dat is een hele zwakke affirmatie waarmee je helaas uh, juist alleen maar uh, laag vibraat aantrekt. Dus ook meer schulden of meer, ja, dadigheid klinkt een beetje zwaar, maar je begrijpt mijn strekking. Uh, wat je dus dan opschrijft is... Um, wat, um, even nadenken, wat je dan kan opschrijven, ik heb meer dan voldoende geld om van te leven en ik hou zelfs nog over om leuke dingen van te doen deze maand. Hele andere positieve manier en je, het, als je het zegt voel je ook echt zo van, oh, dat is leuk, want dat is iets wat ik echt heel graag wens voor mezelf. Ik, wil heel, ik heb meer dan genoeg geld dat ik alles kan doen. Dat geeft ook al gelijk een, een, een warm gevoel en een fijn gevoel. En dat geeft dus ook een bepaalde en hogere vibratie die je dus dan volgens aan gaat trekken. En dan heb ik nog een hele leuke. En dat is niet echt een affirmatie. Maar um, ik vind hem echt wel heel erg leuk. Pippi Lankhuis zegt altijd. Want je, je, je, voor zeker voor de mensen die vaak roepen dat kan ik niet. Um, denk dan aan Pippi Lankhuis. En denk dan... Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En dat is nogmaals, dat is geen affirmatie, maar dat is meer gewoon een hart onder je ring. Zo van, weet je, ik laat me niet belemmeren door mijn oude gedachten die allemaal ooit een doel hebben gediend. Hè? Want vergeet het niet, buiten de belemmerende gedachten die je van uh, ouders, familie enzovoort hebt meegekregen, die dus helemaal niet van jou zijn, hè? die mag je gelijk loslaten. Maar andere belemmerende gedachten zijn gewoon ontstaan op situaties of tijdens situaties... die op dat moment ook zinvol waren, hè? die je hielpen. Dus wees er ook niet boos over dat je ze hebt. Wees er niet teleurgesteld over. Hecht er eigenlijk gewoon totaal geen oordeel aan. Laat het gewoon los. Ze dienen nu geen doel meer, dus je mag ze nu loslaten. Op het moment dat je ervoor kiest om aan de slag te gaan om te ontdekken wat je belemmerende gedachten zijn... En deze dus om te gaan denken. Of als ze echt heel hardnekkig zijn. En dat kan zeker voorkomen. Vraag dan, om, vraag dan om hulp. Onderin de resources kun je iemand. Uh, kun je even de link volgen die ik daarin zet. Met een persoon die je daarbij kan helpen. Of je zoekt op internet. Op AFT of op EFT. Er is dus altijd ook wel iemand in de buurt te vinden. Die je kan helpen. Doe het dan alsjeblieft. Niet alleen. Want weet je. Hiermee valt of staat je leven, je business, eigenlijk alles. Want waar, we, waar groei is, is pijn, is verdriet, maar dat heb je nodig om te groeien. Dus omarm het, wees niet bang, want ook angst is, hoort bij groei. En omarm je belemmerende gedachten, laat ze los en je zult zien dat binnen no time de business echt gaat veranderen. Want op het moment, als voorbeeld kan ik nemen, ik had, we hebben een bepaald product wat we uh, eigenlijk uh, aanraden bij mensen die dus lid worden bij ons uh, netwerkmarketingbedrijf. En daar hangt een bepaald prijskaartje aan. En ik riep eigenlijk zelf de hele tijd dat ik het duur vond. En uh, het was gewoon, ja, het was, ik vond het duur. En dat zei ik eigenlijk al tegen de mensen waar ik mee sprak. Ja, het is wel duur, maar... En dan vond ik het raar als de mensen het niet niet instapte en op het moment dat ik dus die belemmerende gedachte over het is duur los kon laten en ik het kon gaan zien voor een waardevolle toevoeging in het leven in ieder geval van mij maar ook in het leven van de mensen waar ik he, sprak over het product toen veranderde er gewoon van alles in één keer was was de prijs helemaal geen issue meer ik had helemaal geen mensen meer die tegen mij zeiden van oh nou, dat is wel duur hoor en als ze dat tegen mij zeiden, want weet je, natuurlijk is er nog wel eens een reactie, omdat mensen natuurlijk hun eigen belemmerende gedachten hebben. En als er dan nu die reactie kwam, dan zei ik, oh, maar het is niet duur. Het is een, alleen een hele hoop geld om in één keer uit te geven. Maar hoe belangrijk is het voor jou om op dit moment deze stap in je leven te maken? Hoe graag wil jij dat er iets verandert in je leven? En nou, dat is weer een nieuw gespreksonderwerp voor een hele nieuwe training. Hoe je dan daarmee om kan gaan als mensen hè, zeggen ik heb, niet, ik heb geen geld hiervoor. Maar we gaan even terug naar de belemmerende gedachten. Want daar begonnen we over. Dit is zoals het bij mij heeft gewerkt. En ik heb het ook heel veel om me heen gezien. Dat de mensen die hun belemmerende gedachten loslaten over... Rijk zijn over uh, hey, want je hebt van die mensen die denken bijvoorbeeld van uh, mensen die rijk zijn dat zijn egoïsten. Uh, Verzin het allemaal maar er zijn ontelbare veel belemmerende gedachten die mensen kunnen hebben. En op het moment dat je je bewuster van wordt zul je merken dat je ze ook los kan gaan laten. En dat je leven en je business hele nieuwe stappen in de goede richting gaan zetten. En dat gun ik jou. Dus ga er mee aan de slag. Download via www.bespokebyu.nl forward slash download 5 de freebie free your mind en ontdek wat jou tegenhoudt om te groeien in je business. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het waardevol vond. Zo ja, deel het dan vooral met je collega's, teammaatjes, vriendinnen. Ze zullen je zeker dankbaar zijn en Vergeet niet om je aan te melden of te abonneren op het YouTube kanaal. Zodat je geen enkele training meer mist. Want samen gaan we een succes maken van onze business. Daar wil ik je heel graag bij helpen. Tot de volgende keer. Doeg!